Welkom bij weer een nieuwe top 10 van de familie romijnnl Ik ben de papa van het gezin en deze keer vertel ik jullie weer een nieuwe top 10. Het is er namelijk weer het seizoen voor verkoudheid. En hoewel een gemiddelde verkoudheid nu meteen ernstig is, is het wel vervelend. En dat is wat ik als papa van de familie romijnnl nu ervaar. Hoe sneller je er dus vanaf bent, hoe beter. Maar uh, gaat dat wel, snel van je verkoudheid af zijn? De duur van een verkoudheid is niet te verkorten. Je lichaam heeft nu eenmaal tijd nodig om het virus weer uit het lichaam te krijgen. Gelukkig kun je de vervelende symptomen die met een verkoudheid gepaard gaan wel aanzienlijk verlichten. Daarom komen nu de top 10 tips tegen verkoudheid. En op nummer 10 staat laat alcohol achterwege. Laat alcohol zoveel mogelijk achterwege en drink zoveel mogelijk lauwwarme water of thee. Heb je veel last van keelpijn, maak dan verse gemberthee met een schijfje citroen en een klein beetje honing. Op nummer 9 een warme douche. Een warme douche ontspant je lichaam en de stoom ervan dat werkt als een mini stoombad. Het maakt het slijm los. Nummer 8. Wellicht een open deur, maar toch blijf ver weg van sigaretten en sigarettenrook. Nog los van het feit dat het bijzonder ongezond is, irriteert de rook de slijmvliezen, waardoor de klachten alleen maar erger worden. <lacht> Nummer 7. Houd de hygiëne in de gaten, was regelmatig je handen en reinig zaken als deurkrukken en kranen meerdere keren per dag. Op die manier krijgt het virus niet de kans zich verder te verspreiden. Een gebrek aan hygiëne kan er bovendien voor zorgen dat je langer verkouden blijft dan nodig. Nummer 6 Als je verkouden bent, heeft je lichaam meer slaap nodig om te herstellen. Ga dus op tijd naar bed en zorg ervoor dat je dus minstens 8 uur slaapt. Minder slaap komt je herstel niet ten goede. Nummer 5 je neus snuiten. Je neus ophalen is beter dan je neus snuiten. Met snuiten pers je namelijk snot in de bijholte en dat maakt de kans op een bijholteontsteking alleen maar groter. Wil je toch snuiten, gebruik dan papieren zakdoekjes die je meteen na gebruik weggooit. Snuit altijd rustig en steeds één neusgat per keer. Nummer 4. Frisse lucht. Zorg altijd voor voldoende frisse lucht en ventileer goed. Droge en warme lucht irriteert namelijk de slijmvliezen waardoor de klachten erger kunnen worden. Ventileer je wel voldoende, maar is de lucht nog steeds te droog, gebruik dan luchtbevochtigers met schoon water. Nummer 3 als je het gevoel hebt dat je hoofd vol snot zit, kan een stoombad verlichting geven. Vul hiervoor een kom met water, nooit warmer dan 60 graden dat is gevaarlijk. En pak daarna een handdoek en leg die over je hoofd heen. En ga dan met je gezicht boven de dampende kom water zitten. Probeer zoveel mogelijk door je neus adem te halen. Zorg ervoor dat je zakdoekjes of een wc-rol binnen handbereik hebt, want er, er kan behoorlijk wat snot loskomen. Op nummer 2... Gebruik bij een verstopte neus een neuspray met zoutoplossing. Die zijn bij elke drogist of apotheek te koop. Maar je kunt ze ook zelf maken. Los daarvoor een afgestreken theelepel zout. Neutraal zout, dus nooit met kruiden. Op in een drinkglas lauw water. Doe meerdere keren per dag een paar druppels in elk neusgat. En adem dan zo diep mogelijk door je neus in. En deze week op nummer 1. Ik kan het dit keer niet zo hard doen, dus laat het trompen. Maar Lapper. Ja. Yeah. Nummer 1. Speciale neuspray met xylometasoline Zit je neus erg verstopt, dan is een neuspray met xylometasoline aan te raden. De stof xylometasoline zorgt ervoor dat de zwelling van het slijmvlies in de neus minder wordt, waardoor je vrijer kunt ademen. Let wel op met xylometasoline, je mag dit type neusdruppels niet vaker dan 3 keer per dag gebruiken en niet langer dan 7 dagen in totaal. Bij langer gebruik kan de stof xylometasoline de slijmvliesen beschadigen. Neusspray met xylometlasoline is vrij verkrijgbaar bij drogist en apotheken. Tot slot, omdat verkoudheid een virus is, hebben antibiotica geen zin. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Ook andere medicijnen, behalve de hierboven genoemde neusdruppels, hebben geen zin bij een verkoudheid. Nou, leuk dat je weer hebt gekeken naar een top 10 van de familiestreepje Romein.nl. Vond je deze top 10 leuk? Geef ons op YouTube een duim omhoog en op Facebook een vind ik leuk. Zien we jullie de volgende top 10 weer. Ciao!